Okay. Nou, Happy Lift Boca is een, een van de draadliften uh, waarmee je de lippen kan behandelen. Nou, het belangrijkste voordeel is dat je de boca, uh, ja, hier moet ik wat meer achtergrondinformatie geven over de lippen, uh, de overgang tussen Lippenrood en uh, ja, gewoon normale huid, dat is een bepaalde, heeft een bepaalde scherpte. En door ouderdom kan die wat vervlakt raken. Ook soms willen bijvoorbeeld jongere patiënten een wat meer getuite lip. Nou, dat kan je prima meestal met fillers doen. Maar het kan zijn dus dat je net wat scherper dat zou willen uh, inzetten. En daarvoor kan je de Happy lip Poker gebruiken. En dat heeft ook een wat langduriger resultaat. Het nadeel is, is dat het erg lastig is om uh, de happy Live Boca in te zetten. Daar moet heel precies moet dat worden ingezet, dus er is toch een hogere kans op, uh, op complicaties. Uh, en dat is een van de redenen waarom, hij, uh, waarom wij daar zeer terughoudend zijn om de Boca te doen. Vaak omdat we met fillers eigenlijk zeer goede resultaten kunnen bereiken die ook gewoon een stuk veiliger zijn. En uh, ja, veel minder complicatie gevoelen.